Goedendag, het zonlicht glinstert op het gebouw hier in Rotterdam. En zaterdag kunnen we ook veel zon verwachten in ons land. Een stralende dag wordt dat in het grootste deel van het land, maar wel koud, want de temperatuur is erg laag en er staat ook veel wind. Ja, gisteren hadden we het er nog over dat er misschien wel wat sneeuw zou gaan vallen op de zaterdag. Nou, Het ziet er nou uit dat dat niet gaat gebeuren. Daarentegen op zondag is de kans op sneeuw juist weer wat groter geworden in het noordoosten. Met deze animatie kan ik u dat goed laten zien. We pakken de weerkaarten op. Op vrijdagmiddag we zien dan Nederland liggen met wolkenvelden, met opklaringen... en een neerslagband die langzaam maar zeker dichterbij aan het komen is. En die neerslagband die bereikt Nederland dan in de loop van de middag en de avond... en gaat vooral in het zuiden van het land voor regen zorgen. Want op hetzelfde moment zien we ook heel duidelijk dat vanuit het oosten zeer droge lucht richting Nederland wordt getransporteerd, zeer koude lucht ook. En dat betekent dat die temperatuur flink onderuit gaat. En gisteren hadden de weermodellen het idee dat deze scheidingslijn iets noordelijker zou komen te liggen, waardoor de kans op sneeuw ook aanwezig was in ons land. Maar dat lijkt dus nu niet meer te gaan gebeuren. Sterker nog, zaterdag overdag wordt deze band nog verder naar het zuiden gedrukt. En dat betekent dat het grootste deel van het land te maken gaat krijgen met die koude en droge lucht waarin de zon volop schijnt maar waar het voor het gevoel echt wel heel koud gaat worden omdat er een forse oostenwind staat kan die gevoelstemperatuur zeker in de ochtend zo tussen de min 5 en min 10 zijn en dat is natuurlijk erg lang geleden dat we met dat soort waardes te maken hebben gehad ik ga de animatie aanzetten dan zien we eerst dat die wolkenband naar het zuiden trekt dat het zaterdag een prachtige dag gaat worden een koude nacht volgde dan ook maar dan zien we de storing vanuit het westen dichterbij gaan komen Dan moeten we gaan opleggen want hier zien we dan weer het roos komen. Zondag, later middag en avond. kan er in het noordoosten van het land. wel wat sneeuw gaan vallen. En ja, hoeveel dat gaat worden, dat is erg onduidelijk. Er zijn ook modellen die zeggen het blijft alleen bij regen. Dus dat moet allemaal wat duidelijker gaan worden in de loop van morgen. Maar dat er wat winters en neerslag kan gaan vallen. in het noordoosten van het land, dat lijkt me toch wel op een bepaalde manier wel mogelijk. En dan maandag, dan is die koude lucht eigenlijk weer verdreven. En dan krijgen we weer te maken met een westelijke stroom in. En volgt de ene storing de andere storing op. En krijgen we weer een zeer wisselvallige week. Ik wil ook nog even bij die temperatuur staan. Want het is mooi om te zien hoe die koude lucht vanuit het oosten Nederland verovert. We zien de temperaturen komende nacht onder nul gaan. En die koude lucht die spreidt zich dan verder uit naar het zuiden. Overdag temperaturen niet veel hoger dan een graad of twee. In de nacht van zaterdag op zondag ook lage temperaturen in het binnenland. Ik denk dat we zelfs al aan de maten gevorst gaan komen in delen van het land. In het midden moet dat ook mogelijk zijn. En zondagochtend eigenlijk vriest het dan in heel het land. Heel misschien dat het zuidwesten van Zeeland net boven nul blijft. Laten we de weerkaarten er maar eens bij gaan pakken. Voor zaterdag hebben we het volgende bedacht. Heel veel zon in een groot deel van het land. Het zuiden van het land. Eerst nog wel die wolkenvelden. En misschien ook nog wel een spatje regen. Maar later op de dag komt daar ook toch wel de zon erbij. Dat is in ieder geval het idee. Een forse oostenwind staat er. En dat betekent gevoelstemperaturen tussen de min 5 en min 10. Zeker in de vroege ochtend zal dat het geval zijn. Maar ook in de middag is het gewoon ronduit koud voor het gevoel. Echt uit de wind gaan zitten als je van de zon wil gaan genieten. En dan pakken we de zondag erbij. Nou, dat ziet er dan heel anders uit. Dat begint nog wel droog op zondag... ...maar dan vanuit het zuidwesten de bewolking en de regen. En met name in het noordoosten kan er dan ook enige tijd wat sneeuw gaan vallen. Dat zal dan in de late middag en avond zijn. En wat het grensgebied wat onzeker is hebben we voor de zekerheid ook nog maar in het midden van het land de kans op natte sneeuw gezet. En dan de dagen erna. Nou, dan gaat het dus weer een stukje zachter worden. 7, 8 graden. De wind die gaat geleidelijk aan draaien naar het zuidwesten. Het is een wisselvallige dag maandag. En dat geldt eigenlijk ook wel voor dinsdag en de dagen die erna gaan komen. Maar winterse prikkelen lijken dan echt wel weer achter de rug. Nog een fijne dag.